Je gaat video's opnemen en je bent vast al wat aan het oriënteren wat je allemaal nodig hebt. Nou in ieder geval een camera uh, en een externe microfoon. En het is heel slim om in deze tijd video's met je telefoon te gaan uh, maken. Want de meeste telefoons zijn tegenwoordig voorzien van een hele goede HD-camera. Waarmee je video's maakt die echt uh, goed genoeg zijn om te delen op LinkedIn, op YouTube of op Facebook. En hierbij een advies voor jou om een daspeldmicrofoon te kopen met de juiste aansluiting. Want niet elke daspeldmicrofoon werkt met je telefoon. Dus in deze video laat ik je zien welke daspeldmicrofoon je het beste gebruikt voor je smartphone. Nou, je telefoon of uh, je iPhone hè, of je iPad of je Android smartphone heeft een TRS ingang. Dus daar waar je je microfoon in plugt waar dus ook alleen een microfoon met een TRS-ingang of een stekker uh, mee werkt. En ik zal het je laten zien. Uh, veel microfoons die worden gebruikt voor audio- en video-opnames die hebben bijna allemaal een TRS-aansluiting. Uh, dat is een aansluiting met drie contactvlakken, namelijk de tip, de punt, de ring, dat is het middelste gedeelte en de sleeve, dus dat is het achterste gedeelte. Het wordt ook wel de huls genoemd en uh, zo'n aansluiting wordt ook wel een 3-pins aansluiting genoemd uh, of een audio jack of een headphone jack of een jackplug genoemd en heb je nou een microfoon met zo'n TRS aansluiting dus dat is een microfoon met maar drie pinnetjes en uh, twee zwarte streepjes dan werkt die niet in combinatie met je smartphone en deze microfoon met die drie pinnetjes, die werkt doorgaans wel met je vlogcamera of je compactcamera of een spiegelreflexcamera met zo'n ingang, met zo'n microfooningang. Nou, gelukkig is er wel een speciale verloopkabel om je microfoon met een TRS-stekker toch te laten werken met je telefoon of tablet en dat is de rode SC4 verloopkabel uh, die werkt zowel voor iPhone als iPad als uh, Android en de stekker van je TRS microfoon die plaats je dus in de verloopkabel en deze plaats je vervolgens in je telefoon en heb je nou een nieuwere model van uh, de iPhone dus met een lightning aansluiting dan heb je ook een uh, Apple lightning verloopkabel nodig en uh, nieuwere microfoons die dus speciaal voor smartphone video zijn gemaakt die hebben een TRRS aansluiting en dat is een aansluiting met vier contactvlakken namelijk de punt dus de tip de ring het middelste gedeelte en nog een ring en de sleeve dus het achterste gedeelte en zo'n um, TRRS aansluiting die heeft in het midden dus um, twee ringen en hierdoor staat deze aansluiting bekend als de aansluiting of ook een vierpolige stekker en de aansluiting van je externe microfoon die heeft dus vier pinnetjes met drie zwarte streepjes om goed te kunnen werken met je smartphone en heb je nou een microfoon met een TRS-aansluiting en wil je deze microfoon juist gebruiken met een spiegelreflexcamera of een vlogcamera of een voice recorder met een trs microfooningang ingang nou, dan heb je daar ook weer een verloopkabel voor nodig en dat is de rode SC3-verloopkabel. En wil je nou niet aan een kabel vastzitten, gebruik dan een draadloze microfoon voor je telefoon. En in deze video leer je daar alles over en alle links vind je in de omschrijving onder deze video. En uh, nou, abonneer je op mijn uh, YouTube kanaal om een melding te krijgen als ik weer uh, een nieuwe video voor je heb over uh, de beste videostrategie voor bedrijven, over leadgeneratie en uh, social selling met video. Dus als je daar meer over wilt leren, klik dan op de knop om je te abonneren. En als je op de bel klikt, dan uh, ontvang je een melding als ik weer een nieuwe video voor je heb. Bijvoorbeeld over YouTube voor bedrijven. Uh, werkt ook heel goed als je een klein YouTube kanaal hebt, zoals ik. Uh, mijn kanaal verdienen met video heeft minder dan 1000 abonnees, veel minder. Uh, en ik krijg toch nieuwe klanten. En hoe ik dat doe, dat leer je helemaal in mijn programma YouTube voor Bedrijven. Dus uh, nou, dank je wel voor het kijken naar deze video en graag tot de volgende video.